Hoi, ik ben Rick van MBO MediaWijs en in dit filmpje ga ik jullie vertellen over de app smoor.com. Smoor.com is een hele handige app om nieuwsbrieven, posters uh, of flyers te maken. Uh, deze kun je gebruiken in je team uh, of in je klas. Um, zo gebruik ik hem om uh, nieuwsbrieven rond te sturen naar mijn directe collega's waarin ik uh, vertel uh, en filmpjes laat zien over MBO MediaWijs. Uh, en ik heb hem uh, deze periode al gebruikt in een van mijn klassen om ze een poster over een politieke partij te laten maken. Uh, en ik ga jullie nu even laten zien uh, hoe het allemaal werkt. Uh, je gaat naar uh, smore.com. Uh, als je nog geen inlog hebt dan uh, doe je sign up. Ik heb al een inlog. Dan nou, kan ik gewoon inloggen. Uh, de website van smore.com is vrij duidelijk. Uh, je ziet... Uh, snel wat je moet doen en hoe je het moet doen. Uh, dus ik ga nu start een newsletter. Uh, en hier krijg je een aantal templates uh, die je kan gebruiken. Uh, je kunt helemaal van scratch beginnen. Dan kun je alles zelf uh, invullen. Uh, maar je kunt ook uh, iets voor in je klas. Uh, een nieuwsbrief. Uh, voor een event. Uh, misschien je portfolio. Als je iets te kopen Ik kies voor mijn, uh, een weekly update. Deze uh, en deze geef ik de naam NPO Media. Wijstjes. Uh, nou, en hier zie je helemaal hoe uh, Smart.com de template helemaal heeft ingevuld. Uh, wat hij denkt of hij, uh, Wat je nodig hebt. Uh, nou, ik wil even een foto erbij voegen. MPO uh, Media wijs ga ik toevoegen. Uh, en ik wil natuurlijk heel graag een filmpje toevoegen. en Die heb ik hier ook al klaarstaan. Over het werken in Teams. En hoe je daar uh, les in geeft. Die een van mijn collega's heeft gemaakt. Um, nou en het is ook gewoon drag and drop. Dus als jij uh, hem ergens anders wil hebben staan. Kun je hem gewoon uh, verslepen. Uh, en ik wil hem gewoon hieronder hebben staan. En zo kun je eigenlijk alles aanpassen. Um, nou, zoals ik al zei, hij heeft een aantal dingen heeft hij er al ingevoegd. Stel dat je het uh, weg wil hebben, kun je het gaan remover. Uh, en zo kun je hieronder kun je van alles nog erbij voegen. Als jij uh, een galerij erbij wil hebben of een plaatje, kun je dat heel makkelijk instoppen stoppen. Um, nou, als je denkt van, nou, hij is helemaal klaar, kun je natuurlijk nog het design een beetje aanpassen. Uh, je kunt hem op handwritten zetten achtergrond zou je nog kunnen veranderen, de fonds kun je veranderen, nou, zo ziet het er helemaal uit, alsof het allemaal geschreven is. Uh, nou, dan klik je op Don Editing, uh, en dan kun je meteen even zien hoe hij eruit ziet, uh, wat je allemaal gemaakt hebt. Uh, en dan kun je dus op verschillende manieren je nieuwsletter de wereld in sturen, je kunt het gewoon via de mail sturen, uh, je kunt een linkje op Facebook plaatsen. Je kunt het via Twitter doen, via LinkedIn of via Pinterest. Uh, en zo uh, krijgen mensen het allemaal te, krijgen, uh, te zien. Uh, ik had er al een keer eentje gemaakt. Dus die wil ik even laten zien. Uh, en dan ga ik. Even. Eentje die ik al een keer heb rondgestuurd. Ik ga deze even openen. Uh, en dit ging over een nieuwe vlog van mijn collega Menno. Uh, nou, je kunt het ook het leuke zien, dus dat ik kan zien dat er 45 mensen uh, het hebben bekeken. Uh, en zo kun je dus ook gewoon bijhouden hoeveel uh, mensen erin uh, kijken. Qua AVG heeft uh, Smartcom zich ook goed ingedekt. Uh, alle content die je plaatst, die blijft van jou. Uh, stel je gaat dit met de studenten doen, uh, hoeven zij alleen maar in te loggen met hun naam. En de klascode die ze van jou krijgen. Uh, en Smore.com mag ook niet de content die jij plaatst verkopen. Uh, en alles wat de studenten maken blijft ook privé. Um, dit was hem. Uh, tot de volgende. Hoi.